We zijn hier als jury vandaag vier keer langsgekomen, vanmorgen al in, in, in, in, in alle vroegte in de kou. Toen stonden hier al 20, 25 mensen naar het verhaal te luisteren. Iedere keer is het verhaal exact hetzelfde. Exact hetzelfde als twee jaar geleden en vorig jaar. En dat doet hij goed, hij heeft gewoon een heel goed verhaal en ook nog een goed product erbij. En dat zien we eraan omdat u dat namelijk ook koopt. U gaat dat eigenlijk ongetwijfeld doen als dus hij klaar is met zijn verhaal, maar we hebben dat ook vandaag weer gezien. Want dat is belangrijk bij een koning van sint -Joop. Je moet je product met de mond aan de man brengen, zonder reclame op de stand, zonder een prijs en je moet verkopen. En daar heeft de jury op gelet, de presentatie van de kraam is goed, het verhaal is perfect. Er staan mensen, hij boeit mensen, hij ziet precies wie aansluit in de rij en of die ook wel goed opletten en of ze aandacht hebben voor zijn product. Dus met alle redenen heeft de jury vandaag unaniem gezegd, ondanks dat het al de tweede keer is en twee jaar geleden ook, maar het is volledig terecht om Mark de Meijer uit België op deze sint joop 2018. de koning van sint joep Mark, hoe vaak bent hij al op sint joop uh, dit is de vijfde keer. En de tweede keer koning van sint Joep? De tweede maal, ja inderdaad in 2016 en uh, 2018 vandaag. Het geheim? Uh, tja, ik werk al twaalf jaar met dit zitje. De mensen die, had ook, uh, die hebben gekocht, die komen bijkopen. Die zijn heel enthousiast over het product. En ja, yeah, in België-Nederland is het altijd wel speciaal. <lacht> Hoezo? <s> ja, uh, ik ga zeggen, ik heb een heel goede. Uh, Verstand houd ik mee in Nederland. Ik werk ook op de huishoudbeurs in amsterdam toestellen. Ik werk heel goed met Nederlanders samen. Ik ga ook veel naar de Nederlandse Jaarmarkt. ik werk hier heel goed. De, de wisselwerking is perfect. De wethouder, de wethouder vertelde net dat het verhaal altijd hetzelfde is. Maar dan ga je toch wel eens de mist in als je in Amsterdam staat of ze zittert, of niet? Nee. <laughs> ze verstaan me toch niet. Jawel, jawel. <laughs> mag u het beeld nou houden? Ik mag dit houden, ja. Uh, ja, dat zijn... Uh, de, de beelden die als ik mee naar huis mag nemen, daar ben ik heel fier en trots over. Van 2016, dat is van vandaag. En waar komen ze dan terecht? Uh, in de bureau. In het bureau? Ja, ja, ja, in de bureau. Nee, nee. Op het schap, ja, wij zeggen niet in, in België, in de bureau. Dat wil zeggen, op het schap uh, Boven de kopje, de trofeeënkast. Ik heb nog wel een paar andere ook. Zoals? Welke trofee heeft hij ik nog meer? Maar... Koning van de voormatch geweest, word je keizer. In België wordt dat heel hoog aanzien. Dan, uh, ja, nog verschillende. Ja. Nog veel. Maar, uh, ja, verschillen. Volgend jaar weer terug? Zeker, 100%. Het is hier een waanzinnig tof publiek. Uh, een goede organisatie ook. Ik heb de Beta ook voor bedankt. Uh, ik kom hier heel graag aan deze kant. Ook. Ik zie het hart geleden om een, voor een goede markt. Ik wil ook de gemeente Sitar bedanken voor de waanzinnige goede organisatie van deze jaarmarkt. Het is elk jaar een plezier van naar hier te komen. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Dank je wel.